ga ik jullie leren hoe je een backflip moet doen, doen. Abonneer je ook even op mijn kanaal en uh, dan gaan we snel verder. De backflip ziet er als het volgt uit. Dit is de backflip. Land op je rug. En als je dit bijvoorbeeld niet uh, durft, gebruik dan een kussen. Hoe over? Als je dit bijvoorbeeld niet durft of kan, doe het dan eerst even met een handje. Het maakt niet uit welk kant. Stap 3. Probeer de backflip met hulp als je nog niet echt durft. Het belangrijk is dat je je knieën in de lucht goed vastpakt en je probeert klein te maken. Doe nu de backflip en probeer maar als eerst even op je knieën te landen. Als je dat vijf keer hebt gedaan, probeer dan nu de weglijn gewoon helemaal uit stilstand te landen.